I just called the Wende prison in, in maart 2022 and I asked for Mark David Chapman and they told me he was not there that he just that day was removed to Greenhaven prison alright in uh, New York and Stormville, Stormville is De uh, stoel rijdt me weg echt Rotstoel is dit Echt. Hij rijdt mij gek, zouden de Fine Young Cannibals zeggen. Hij rijdt steeds weg van mijn moeder. Zie zo, weet je. Oké. Okay. Maar ik heb met de greenhaven Prison. De uh, uh, Queenhaven Facility is het eigenlijk, geloof ik. Maar. Uh, Correction, greenhaven Correctional Facility. Oké, okay, ik called. The, dus ik belde dat. Ik called de greenhaven Prison. En toen uh, John Lennon was removed, according to. The, what, the, hoe men op de phone zet at wender Prison. So, dus ik bel naar Greenhaven en zo um, so I call to Greenhaven. Greenhaven and I get something in English and, whole, and I explained much too much. Ik leg wel ik moet alles in het Engels doen en ik leg er veel te veel uit. Uh, alsna, als ze zegt van wat doe je want en ik ga helemaal een hele story vertellen, want ik denk dat het een super uh, strenge gevangenis Dus ik moet uh, heel veel vertellen. I thought it is a very strict prison, so I have to explain. But well, otherwise you cannot come uh, closer to Mark David Chapman. Well, uh, that's enough. Okay, ik dacht dat is een gevangenis is, een heel strenge gevangenis. En daarom dacht ik: anders, je moet heel veel vertellen. Anders uh, uh, kom je niet bij Mark David Chapman zwaar bewaken, zo en afgeschermd denk ik. Uh, even heel kort, maar ik even je hebt een, is de modder van John Lennon van The Beatles. En I'm gonna let you hear this. Nou, wait a minute. Adem gaan hem aan de ping. Ik weet je wat doen. 0, 0, 1, 8, 4, 5. Ik heb even 1, 8, 8, 8 gebeld. 8, 4, 5. En dan 2, 2, 1. Three. Thank you for calling Greenhaven Correctional Facility. Thank If you me. know your party's extension, you Green may dial it now. Otherwise, sorry, no. press zero, and one of our operators will assist you. Please hold while you are being transferred. All right, automatic madam, ah. automatic madam, yeah, sounds like, yeah. <coughs> <coughs> sounds like funny automatic people. He Hello, I'm Erwina Hogendijk from the Netherlands, and I had a uh, question about a prisoner, prisoner at yours, and I want to correspond with him because I'm worried about him since 1980. Speaking to the Greenhaven prison, don't I? I think so. Did you hear me? Did you hear me? No, I don't understand you. Oh, I, try tried like this, wait, um. I'm trying to reach Mark David Chapman since 1980 because I'm worried about him. Because I know the feeling of being abused in a little proportionate way. I'm bullied at school and he's abused. So it's right cause he killed your little. And so I want to correspond to him to ask uh, to him himself how he is uh, doing. And I don't say it's all right what he did, but uh, everybody is human. I see the human behind the criminal. Hello, this is Greenhaven. Can I help you? Oh sorry, <laughs> I am um, searching for Mark David Chapman because I've heard about him since 1980 and he is in Greenhaven Chapman and I'm speaking to Greenhaven Chapman I guess and uh, I've tried to see the human uh, behind the criminal so I, I don't say it's uh, okay what he did but I uh, I do not judge and I want to correspond with him but I, because I'm a uh, worried since 1980 because I know the feeling of being abused in a little proportionate way, and he is abused well tried. Hello? I don't know how much it sounds like I feel. It is strict. It's strange. Chris and I should cry tonight like fame. I like fame a lot, so, they, because it's so strict, but you didn't help me. <laughs> <coughs> Hello. I want to correspond with someone in your prisoner. In your prisoner, and that's Mark David Chapman. Um, you want to know some more info? What is his name? What's his name? His name is Mark David Chapman. Oh, his name is Mark David Chapman. Yeah. What do you need to know? I want an address. I like to correspond with him because I'm feeling abused. Uh, I know the feeling of being abused in a proportionate way and he is abused right before his commitment. Yeah, you will have to write to the superintendent then. Um, if he's here, you have to write to Greenhaven. I have to what? I can't just give you the address. You've got to write to the superintendent if you want to talk to the MP. I want to talk to a murder in prison at C.O., Greenhaven prison. Am I talking to right? You can't talk to the inmate. you have to write to the facility. And yes, yes, I want to write, I want to correspond with him, that's what I want, oh, oh, since 1980. Okay, so it's PO Box 4000. Yes. Stormville, New York, 12582. Fine, can you say PO Box 4000, a feel 4,000 and then? Oh, PO Box 4,000 and then? Stormville, New York, 12582, what's your name? Erwina Hoogendijk. Oh, sorry, Ervina Hoogendijk, A.K. Pina Chans. Ja, yeah. je moet een pina box 4000. Ja, van New York, 1582. Dank je. Wie wil dat hij zo? We hangt gelijk op. Gezellig geen dag. Jij ja, hooggelopen de hel. Ja, dat is een heel krapje. Oh my god, ik kan het allemaal niet. Wat ze zegt, um, ik weet wel, ze zegt de plaats waar het is en dat herkennen ik wel, uh, Stormfield, zoiets zei ze geloof ik. Stormville schreef je, oké, okay. dat was het gesprek. Nou, alright, en uh, I think, ik denk dat het wel meevalt, dat het wel te horen is. Uh, wat ze zegt, maar um, omdat ik heel zenuwachtig was, misschien I was so nervous, I didn't understand what she said En now I listen back, I, it's, it's more clear en het is best wel duidelijk zoals ze praat dus um, en ik hang op en ze, ze hangt zo op en uh, dank u wel, thank you en bam, ze goed erop, loop naar de hel, zeg ik zo ja, doch. Dus, uh, nou ja, ik had al eerder gebeld met Queenhaven uh, en dat was in maart dus eh, toen had ik gelijk gebeld toen hij, op, de, op de dag dat hij verhuisd was. En was gisteren mijn verbazing als eh, maanden later er nog niet eens op de Wikipedia is gecorrigeerd. Dat hij niet meer in de wende zit. En eh, gisteren of zo, vrijdag, heb ik dat weer gecheckt op de Wikipedia. Toen stond er opeens Greenhaven Prison. En <lacht> ik moet zo, dan gaan ze koekelen op mijn naam en dan vinden ze al die stomme filmpjes. Sorry man, sorry, it's my life, you know, huh? sorry, it's my life, and I do what I want, ok. Laat een pintje, ja, dus, uh, kijk, wat bedoel ik met dat die stoel wegrijdt, dus hier, broeien, nee, <laughs> zo. Ja, dat was luchthappen, dat was het. Maar goed, toen ik vrijdag checkte, stond het er opeens wel op. Uh, Greenhaven en uh, dat hij daar verbleef op Wikipedia <coughs> en toen heb ik ook een uh, Wikipedia pagina aangemaakt want ik weet best veel van Mark me nog in 1980 las ik alles wat los en vast kwam van hem en in 1987 gaf hij wat interviews die heb ik ook gelezen en dat zit nog in mijn hoofd die informatie en uh, dus ik heb dus uh, eerst gezet op Wikipedia een account daar gemaakt en uh, uh, onder de naam Geretha Erwina Hogendijk. Geretta is met dubbel R, dubbel T en, en voor de rest, zoals je het zegt, niet met een nee, maar twee T's. Sorry. Nee, oké, okay, ik ben daar gevoelig, dus ik mag er niet om lachen, maar het klinkt zo grappig, Geredda, als ik Geredda zeg. Beetje een schrijfhoud, toch? Zou het zijn. Dus, uh, snap je ook dat ik niet jullie uitlag als jullie die fout zouden maken, maar dat klinkt voor mij grappig, omdat ik daar gevoelig ben. En dan, dan klinkt het echt heel zo niet, weet je. En uh, hoeveel minuten heb ik al? 10 en ik mag hem maar 15 uploaden bij TikTok. Oké, okay, die komt dus op mijn YouTube. <coughs> en, uh, nou ja, dus uh, finally gaf ze dat adres. Finally she gave me the adres of the Queen Haverberg. But I just added some at the Wikipedia mm. uh, page of Mark David Chapman. Some info I knew, he, he said himself in interviews En dat was ook wel dat was zijn nickname het was Nemo en children called him Nino in his past uh, where he was working with or playing with I'm not sure and uh, de mensen uh, Nemo had verteld in een interview in 87 of zo dat, uh, dat de kinderen hem uh, waar, waar hij mee omging en dat die hem Nemo noemden en dat was zijn bijnaam zijn nickname dat heb ik uit zijn eigen mond, dat heb ik ook zo uh, gehoord, in, die, toen is, uh, in het interview, werd het zo geciteerd dat hij dat zei en toen heb ik het weer geciteerd op uh, Wikipedia en daar, uh, ja, daar, uh, daar heb ik het veranderd en het uh, uh, stond ook, ook, ook weer niet goed vrijdag, Greenhaven Prison, stond er weer wende en ja, dat klopt gewoon niet, dus Greenhaven, dat weet ik zeker want ik heb op de dag zelf gebeld in, in maart dat, dat hij verhuisde. En ik vroeg dan ook van, how's Chapman, animal gevangenisbewaarder, of, of the one who took up the stone. I said, how is Chapman doing? Everyone is okay here, ma'am. I didn't ask for that. I said, ik. Uh, I said I didn't ask for that. I asked, how's Chapman? Everybody is okay here, ma'am. But I know he's there. Am I right? We are not allowed to give any information about the prisoners here. So I hang up and I think, I'm still not ready with that. I know he's there. I come back and I called them back and I got the information and I uh, corrected the Wikipedia page of Mark Davids Chapman for my session on the Okay, let's see them on 7 minutes, man.